Ja, 1451, Prio 1 uitdruk, gebouw brand, appartement complex, 1451 te plaatsen, op schaal- en middelbrand. De ambulance is er, die nemen het over. AC geen water, AC geen water, oh god AC help. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, mijn naam is GTA 5 LSP de Varmoor. Vandaag nou, ben ik met, met, wow, met mijn collega op pad, deze boy hier, <coughs> met de Nou uh, ja, een, laat zeggen geen 24 uur dienst, we gaan er wel uh, kijken hoeveel meldingen we krijgen tijdens deze dienst alvast van tevoren we gaan niet alle meldingen aannemen die of we gaan niet alleen maar meldingen aannemen die uh, moet ik even goed zeggen we gaan ook meldingen aannemen die niet voor de autoladder bedoeld zijn oh. dus denk aan een, ja, een gebouwbrand sowieso gaan we naartoe een reanimatie gaan we misschien ook eens naartoe uh, een aanrijding gaan we niet naartoe maar houden rekening mee de gebouw bij de gebouw, het gebouwbrand ding wow, uh, gaan we dus ook gewoon blussen Normaal doe je een autoladder opzetten, ladder omhoog, omhoog, eventueel mensen redden en eventueel vanaf boven blussen. Maar nu gaan wij gewoon met de ademlucht en alles naar binnen, binnen aanval doen. Hey, what the? Hey, what the? Ja? Dus dit is de autoladder voor vandaag. Um, leuk dingetje wat mensen op mijn Instagram al hebben gezien. Kijk eens wat daar in beeld staat. Ik heb hem nu in zijn vrij. Even mijn deurtje dicht doen. Ja, ik kan nu gas geven, alles gebeurt niks, links in beeld de toerteller ik zet hem in de versnelling, we laten de rem los wat zie je dan, hij gaat dan rollen zoals een echte automaat nou, dit is dus gewoon mijn stuur, mijn Logitech G29 heb ik aangesloten op GTA blauw test even flitsers doen het niet, samen met de rest van blauw, dan krijg je een melding, niet voor ons, dus voor de TS. <coughs> um, ja, dus uh, dat. Wat, wat is de toegevoegde waarde voor jullie? Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik kan, um, ik kan dus ja, alles een beetje doen. Het is best moeilijk, of ja, best moeilijk. Het, het lukt me wel, maar het is wel een verwend natuurlijk. Kijk, als ik zo stil sta, dan is dit al moeilijker dan dat ik dadelijk rij. Natuurlijk in het echt moet je ook niet met je banden gaan uh, draaien. Maar ja, kijk, nu kan ik eigenlijk gewoon een versnelling terug zonder gas geven. Lekker naar binnen laten rijden. Voor jullie, jullie kunnen dadelijk uh, uh, vooral zien hoe ik hoe ik rij zeg maar dus jullie kunnen zien van oh hij geeft nu gas hij stuurt nu want je kunt er dus zo gewoon de stuur zien als hij naar links of naar rechts uh, als hij naar links of naar rechts stuurt en ja voor de rest van mij is het een leuker dingetje maar ik had net of ik had ook al met iemand op Instagram contact gehad en zei ook al van ja eigenlijk is het voor de kijkers geen toegevoegde waarde maar ja dat klopt maar goed toch uh, ga je het hopelijk leuk vinden hou er even rekening mee vandaag zien jullie het over twee dagen niet en uh, dan nog niet ik denk dat jullie een tijdje weer niet gaan zien en dan wel wel maar dat heb ik allemaal al een soort van uitgelegd in de Q&A antwoorden en vragen uh, zo van ja soms moet ik gewoon wat opnemen en dan komt dat pas een paar een tijdje later online en deze video heb ik dus toevallig tussendoor opgenomen dus die komt iets eerder online dan de rest die ik al heb opgenomen het gevolg dan hier heb ik wel al het stuur en bij die video's die later om aankomen had ik het nog niet. All units. Fire. On. Code 3. Die nemen we even aan. Ik weet niet of het een buitenbrand of een gebouwbrand is. Is er een buitenbrand zijn we snel weg want dan is het voor de TS. Is het een binnenbrand. Nou, het is al te plaatsen we horen het wel mochten we uh, niet meer nodig zijn of juist wel en we zijn vertrokken twee handen aan het stuur links onder is dus een beeld kunnen we zien wat ik doe wanneer ik rem wanneer ik gas geef wanneer ik stuur hoe ik stuur ik kan geen knipperlichten nog via en nog kan ik geen knipperlichten via het stuur ik weet niet of het wel gaat komen, maar dan hoor jullie het wel. Of dan zien jullie het wel. samen met de TS, en oh nee, de TS staat hier, daarachter achter is het. Ah oh, nee. oh, ja, hier zo. Ah, hij crushed. Maar uh, nu niet meer. Dus wij gaan retour kazerne en ik zie jullie graag weer terug op de kazerne. Eerste melding dus, loze alarm voor de autoladder. An fire on code 3. Ja, 1451, prio 1 uitdruk, uh, gebouwbrand, appartementcomplex. En dan kijken naar hem je wat nader. Assay. Politie ter plaatse, dat is mooi, dank u wel. Meneer wel voor het wachten. Uh, rechts vrij. vertrokken prio 1 gebouwbrand. Lekker aan een vrij rode auto heeft mij gezien vrachtwagen ook de achter ook zo Oké, okay, lekker pik. Die was iets te vroeg in gestuurd zijn toch helemaal geen appartementen Ofwel? Oh shit, toch wel. Oh, dat is... Die waar het is, dat is uh, eentje verder, nee ook niet daar, dat is hier links. Nog eentje verder, nee. Dan kun je er langs rijden, zullen we maar. Uh, 14,51 te plaatsen op schaal middelbrand. Oké, okay, en nu kunnen we verder niks met de autolader. We gaan uh, omhangen. maar even kijken hoe dat allemaal ging. Masker op uh, jij mag. Vakje, oké, okay, omhangen. AC graag te eerste plaatsen. Oké, okay, let's go mag iets meer omlaag qua druk oké okay. binnen verkenning hallo oh. Kijken of hier geen instortingsgevaar is, zo te zien niet. Oh daar was ook een brand, heb ik geluk dat dat niet groter was, anders was ik ingesloten. Laaghangende rook, waar komt die vandaan? beschouwd worden, ook al ziet het er nog goed uit flink wat rook schade ik ga nog even door en er hoorde nog wat denk dat we doen wel brandmeester kunnen stellen nou maar verder niks meer waar we nog heen kunnen, we kunnen geloof ik niet naar boven hier niet in ieder geval hier was de badkamer hier niks, en hier was ook geen deur, dus we gaan buiten even kijken of we een grote ontwikkeling zien. Negatief, brandmeester, H.C. Jullie bedankt, voor... oh sorry collega, ben je dood? Oké, okay, maar. Goed, clear equipment, 5G af. Yes, collega, mag. het kan uit, yes. afhangen voel je dat ik, ik zeg nou, oké okay. ik weet niet meer hoe dat ook weer ging follow me even in zijn reverse gewoon rem loslaten dan rolt hij vanzelf al rem in schakelen en sturen en even met blauw het kruispand over en dan gaat alles uit. Collega's bedankt voor het daar wachten. Ja, Dat ding is sowieso makkelijk snel. Dus ik moet echt even als je echt vol de gas indrukt wat ik wel natuurlijk doe moet ik even mee oppassen. Ja, het, leuke, het leuke aan die modd is, je, ja, je hoort het misschien wel, je hoort het misschien niet. Um, maar als ik de stoeprand of zo raak, dan gaat mijn stuur toch een partijtje los. Dat is uh, ja zoals in het echt. Als ik met hoge snelheid de stoeprand zou raken, je ziet het al aan links uh, in beeld, natuurlijk aan het stuurtje. Daar zie je hem al steeds trillen. kan ook zijn dat ik mijn beeldscherm zie trillen tot het uh, dat is. Maar dan zie je hem al steeds trillen en dan uh, ja, dat is wel een leuk effect het vooruit rollen als je de rem loslaat is een leuk effect is een typisch uh, ding bij automaat uh, ja en dan met het stuur als je ergens tegenop knalt of um, als je gewoon echt oh, dan rijden we even mee naartoe het kan nog wel eens een afwijzingje worden um, dat je uh, nou dus iets raakt en dan ook echt gewoon je stuur bijna uit je handen vliegt. Dat is, ja, ik vind dat een gaaf effect. Het moet natuurlijk niet irritant worden, want elke putdeksel, ja, die pakt je ook wel mee. Maar het is wel zo dat je echt meer rekening moet houden met hoe hard je gaat, waar je tegenaan rijdt, waar je niet tegenaan rijdt. En je merkt wel als je iets hebt geraakt. Mocht je twijfelen ofzo. Bij mijn controller had ik dat ook wel al hoor, dat ik... Uh, het voelde trillen, maar nu voel ik het echt gewoon een slag krijgen. Nou, hier zijn huizen. huis. Oh, Hij is het met op straat. Nou, dan voor de wegafzetting maar. Goedendag. Even kijken. Collega, gaan we maar beginnen. Nee, ik wil geen taxi. Oké, okay. weg afgezet. En ambulance, is graag ter plaats. Komt met een luchthoren, is even niet anders. Anders moesten we de brandweerauto met een ambulance redenen laten, dus het is maar wat je wilt. Big man, lekker gewerkt jongen. Kudus van hem. Always. Oh, we hebben de ticket... Oeh, verkeerd allemaal. Wat ja, doe jij nou? Oh, wacht, we natuurlijk gewoon? Ik heb deze model zo lang niet meer gespeeld. So. Oh, is hij dood? Oké, okay, alle die dingen zijn weg, clear equipment. Hope we got here in time. Dat is wel nadeel als je het verkeer stopzet, dan stopt de ambi ook. Die denkt ook van nou ik mag die verder rijden. Fuck ik weet dan niet of ze sowieso iets doen. Het is uh, niet echt logisch dat we hem zo weg laten lopen, maar goed. De ambulance is er, die nemen het over. Ja, ik wil geen taxi. En we gaan snel weg hier. We oh, oh nee, we moeten niet zo? Oh toch wel. Ja weg hoor, RC. 3-0-1 Brandgebouw ambulance te plaatsen zouden mogelijk slachtoffers zijn van oh, de vrij. dan drukte hier. we moeten ook links op ah kut ah kut nu gaat alles mis ik kreeg pijn aan mijn knie dus ik, oh, ik wil hem even strekken, want hij knakte moment Au. <laughs> oké okay, het gaat weer ik ga naar de kant ligt aan mij hoor dat ik je aanreed en zo maar het is een vrouw logisch de vrouw kunt niet rijden grapje oh ik kreeg <laughs> ik kreeg vandaag een boze reactie jongen ik had ook zo voor de grap gewoon vrouwen kunnen rijden gezegd. Vrouwen kunnen vet goed rijden hoor. Maar uh, toen was iemand die vrouwen kunnen wel rijden. Zeg dat nooit meer. Ik, ik dacht even krijg je een doodsbedreiging joh. Maar goed vrouwen kunnen aan laten. Maar ik zei het wel nog een keer. want uh, ja. YOLO bad boy je weet toch. Ik weet niet waar we allemaal heen gaan. Maar er is een gebouwbrand en ik... gebouw van op de snelweg. Werden is eronder, Werden we rijden verkeerd. Werden, ik heb gelijk. En dan kunnen we hier nog eraf. Ja, oké. Okay. Hier beneden natuurlijk. Ja, hier beneden. Oh, hier staat uh, de ambulance al. Een soort van ambu. Hoi, het is daaronder. Ik ga daarheen hoor. Rechts afslaan. Links vrij. links afslaan staat stil Oh, is brandje lekker pik links afslaan schrijn blauw uit, uit. randje aan want ter plaatse in zijn vrij zwarte rook daar boven komt eruit lijkt meer op een schoorsteen hallo kat ik zou weer zeker snel weggaan gaan we gaan naar binnen doen. Hebben we nog genoeg to water? To Zeker. I mean, we gaan kijken naar een AC. Uh. Oh hier is er ook. Ja. AC hebben vest gebrand, maar ja, daarom zijn we ook opgeroepen. Ja, dat vind ik lekker denk ik. Hoppa! Oh! Er okay. ontploft iets. Oh er ploft iets en ik heb geen water. AC geen water, AC geen water. Oh god, AC help. We gaan het oplossen met een brandblusser. Hoe is het mogelijk? Wie verzint het? Want hier begint het pas, hè. Oké, okay, gaat lekker, gaat lekker. Gaat soepeltjes. Ja, lekker man. Okay. We hadden ook de ademlucht in de gaten natuurlijk. Alles onder controle AC. Dus voor zover nog geen gewonden gevonden. Eerste ruimte al gekleerd. Dus nog een beetje aan het na'smeulen. Of ja, meer. Oeh. Oeh. Easy peasy lemon squeezy. Uh. Rechts zag ik heel veel brand. Oké, okay. uh, oké, okay. kluisjes staan zelfs een brandje. Oké, okay. tankbrandmeester. Klee. Kleer. Oei. Hey. Ja. Yeah. Fuck. Ja, uh. uh, yeah. Kleer. We gaan nog een rondje achter rond doen, want hij rent wel nog met zijn handbus ergens heen. kan nog opduiden dat hij nog een brandje heeft ontdekt. Zo. So. Schuit gelust hoor. En ja, we gaan even een uh, verkenning doen, hier geen rook meer. Hij is nog aan het blussen. Ik heb iets gemist denk ik. Ja deze was niet goed uit hè. Dat dacht ik al. Hier klik. kleer, let op, high voltage. Hier hoor ik nog iets. Ja, hier hoor ik zeker nog iets. Hier zit nog juist eens te een Ah oh, die deur kan open. Oh. Ah dat wist ik. Niet. Mag alleen niet gebruik maken van een lift. Ze mag niet dicht gaan. Oh god help de oh, uh, rand nog zo ja confirmed Woehoe. snel erbij ja als hij brandmeester en daarbij ook uh, retour kazernen oké en het out uit ik jullie zo meteen weer op de kazerne we waren inmiddels bijgevuld, etc. En uh, hopelijk uh, pakken we daar nog een melding mee. Tot de avond. Tot zo. Refilled en weer op kazerne. We gaan uh, naar de laatste melding. En uh, ja, we gaan kijken wat het ons nog gaat brengen. Toch jongens? Nou, oh, je hebt wel een zaklamp. Als ik een zaklamp wil dan uh, crash die. Of ja, dan krijg je niet, maar dan selecteer ik flashlight en dan uh, stopt die, uh, of dan uh, gaat de helm weer weg. Heel raar, maar goed, ik zie jullie zo, bij de melding. All units, we've got a building on fire. On Little Big Horn Avenue, medical aid requested. Gebouw brand om het toekie. Rio 1. Roger, dispatch, we are en route. Roger, that. Voor mij staat een auto, ja, goed gezien. De politie te plaatsen, ik ken het gebouw. Ambulance rijdt ook mee, de ambulance gaat de andere kant op. Een rij route zeg maar dus pakken pakken hem even een gaan gaan oké gaan plaatsen voor plaatsen voor de 14, Jullie mogen gaan gaan gaan gaan Binnen? Ja, ik kan hier naar binnen. ac 1451 ter plaatse. Uh, eerste verkenning laat geen brand zien. Misschien wat rook. Even. Oh, niet echt. Ook, ook geen rook, echte vorming. Uh, de warmtebeeldkamer laat ook niks zien. Dus uh, wij gaan. Uh, Niks aan het handje als wij gaan stoppen daarmee, End call-out. En mensen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden. Ik zie jullie graag de twee dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En uh, laat zeker een blauw duimpje achter. Doei!